binnen 50 minuten uh, kocht hij een programma van 15.000 euro. Hij was helemaal klaar om te kopen. Hij had het al beslist... voordat hij het gesprek aanvroeg. Ik hoefde echt bijna niks meer te doen. Zo sterk was dus de marketing die wij bij Laura hebben geleerd. Ik ben Karen van Riel. Ik ben een van de eigenaren-oprichters van Outdo. En wij helpen ondernemers die complexe technische producten verkopen aan meer leads. Wij zijn um, vijf jaar geleden alweer uh, begonnen voor het eerst in een programma van Laura. En toen hadden we nog geen bedrijf. Dus het is een beetje een vreemde situatie. Eerst begonnen, toen een bedrijf gestart. En wij zijn dus helemaal volgens Laura's systeem, hebben wij ons bedrijf opgebouwd. Uh, maar dat betekende ook dat we in het eerste jaar hadden we geen netwerk in de techniek. We hadden geen klanten, we hadden een vaag idee, geen product, nog nooit uh, iets uh, aan marketing gedaan. En ik heb wel eerder iets in de verkoop gedaan, maar ik had ook nog nooit geleerd hoe je dat zou moeten doen. Want ik ben van huis uit cultureel antropoloog. Dus dat was, uh, nou ja, dat was de situatie. En met de tijd, nou ja, uh, is er van alles uh, veranderd, uh, maar dat allereerste jaar was gewoon, ja, gewoon, was gewoon, was niks. Er was nul, er was een idee, wij waren er en Laura was er en dat was het. In februari hebben we ons, uh, ons lustrum, dan uh, bestaan we vijf jaar, daar komt, uh, ons boek komt ook uh, dat jaar uit. En, nou ja... Het feit dat we na vijf jaar uh, nog steeds bestaan uh, en hele mooie klanten inmiddels hebben uh, door heel Nederland, maar ook in het buitenland, die allemaal ja, daadwerkelijk complexe technische producten verkopen, die miljoenen bedrijven hebben. Um, ja, dat hoopten we natuurlijk wel toen we starten, uh, maar dat was zonder uh, Laura's begeleiding uh, Nooit gelukt. En om eventjes een, een extreem beeld te schetsen, ons allereerste product, het allereerste wat we ooit verkochten, dat was uh, uh, een, een case study was dat. En dat kostte toen 799, wat was het, 797 euro. Toen werkte we ook altijd nog met dat soort prijzen die, waar ik dan heel hard over moest nadenken. En nu hebben we een product, uh, wat we verkopen, een programma wat we verkopen, voor 100.000 euro. Een van de belangrijkste dingen die uh, heeft gemaakt dat we zover zijn gekomen, is dat we hetgene wat um, Laura zegt, wat je moet doen, ook daadwerkelijk hebben gedaan. En het feit dat we dus ook al langer in het programma zitten en dus heel veel implementatietijd hebben gehad, gecombineerd met steeds de coaching op de momenten dat het moeilijk werd, uh, maakt... Dat we daarin ook heel goed geslaagd zijn. Uh, ik, ja, gewoon het daadwerkelijk doen en het doen op de slimste manier die er is, namelijk Laura's manier. Ja, is eigenlijk het antwoord op die vraag. Nou, voor mij heeft het heel veel betekend. Uh, want ik heb binnen het programma ook gevonden waar, wat ik zelf het aller, aller, allerleukste vind om te doen. Heel veel ruimte gehad om dat ook helemaal te ontwikkelen. Uh, en voor mij is dat uh, het verkopen. Uh, het steeds op een hoger niveau verkopen. Ja, dat vind ik wel geweldig. gewoon geweldig. Dat is hetgene wat, waar, waar voor mij uh, uh, mijn hart uh, sneller van gaat kloppen. Um, en het feit dat je, dat je dat vindt. Hetgene waar jij het, het, het beste in bent en waar je de rest van je leven nog veel beter in wil worden... en dan ook nog eens het systeem hebt om daar heel goed voor betaald te worden... Eh, ja, dat, dat gun ik iedereen natuurlijk. Dat is geweldig. En wat we ook hebben gemerkt, wat voor mij ook heel veel heeft betekend... is door die hogere prijzen te vragen, ieder jaar hoger, hoger, hoger... Kijk, het kan soms van de buitenkant misschien eruit zien als een... Eh, als een, een bijna te makkelijk advies van, nou, je moet gewoon je prijzen verhogen en dat lost je problemen op. Maar het is wel waar. Wij hadden, hebben de afgelopen jaren echt wel, toen onze prijzen lager waren, momenten gehad dat we echt enorme cashflow problemen hadden. En ja, ik word daar niet blij van. Ik kom ook niet uit een ondernemersgezin, ik ben daar niet gewend. Ik vind dat echt, zo zit ik dan. En dan kan ik niks meer. Alleen maar paniekvoetbal. Om door die prijzen echt te verhogen, nu hebben we soms ook dat we maanden hè, echt moeite hebben om dingen te verkopen, omdat we van alles veranderen of ja, noem het maar, wij zijn ook maar mensen. Um, maar als er dan wel 50.000 euro op de rekening staat, dan heb je wel wat meer ruimte om te kijken naar wat is nou de volgende verbeterstap, dan als het min is. <lacht> Het is gewoon de waarheid. Dus die prijzen omhoog en krijgen wat je daar, ja, weten wat daarvoor nodig is, dat heeft mij heel veel gebracht, heel veel rust in de tent. Uh, uh, wat een van de dingen is die we hebben bereikt met Laura's Hulp dit jaar, wat voor mij echt geweldig was, is uh, er kwam een lead binnen, dus iemand die wilde in gesprek met ons. En ik had hem aan de telefoon en hij wist alles van ons bedrijf. Hij wist helemaal waar we voor stonden. Hij wist precies alles wat we hadden gedaan. Hij, hij was onder de indruk van bepaalde beslissingen die wij genomen hadden. Hij had onze website, zeg maar, geconsumeerd. <laughs> en binnen 50 minuten uh, kocht hij een programma van 15.000 euro. Hij was helemaal klaar om te kopen. Hij had het al beslist voordat hij het gesprek aanvroeg. Ik hoefde echt bijna niks meer te doen. Zo sterk was dus de marketing die wij bij Laura hebben geleerd. En dit is al wel eerder ge gebeurd, um, maar nog nooit zo extreem. Uh, en ja, de, de, de kracht is ook daarvan dat je helemaal leert hoe positioneer ik mezelf. Wat staat er op die website? Wat moet ik nou in mijn nieuwsbrieven zeggen? Met een beetje doorlooptijd komen ze er gewoon op binnen en zeggen ze ja op dat soort bedragen. Het was echt zo makkelijk. Voor mij persoonlijk is het volgen van dit programma... heeft mijn, ja, mijn hele blik op wat er mogelijk is... zo verbreed dat het in feite mijn hele houding veranderd heeft. Het heeft mijn hele leven veranderd. Ik heb nu echt een heel ander leven dan vroeger. Ik werkte voor een non-profit. En als ik een treinkaartje moest kopen, dan dacht ik altijd, oh shit, dat is wel duur. En nu denk ik, ja, gaan we naar Italië voor een training? Gaan we dit jaar nog naar Amerika? Wat gaan we doen? En oh, ik zie een leuk jasje. Oh, het kost 200 euro. Ja, want er staan tijgers op, dus ik moet dat hebben. Nou, dat is, dat is mooi. Dat is een stuk leuker leven. En mijn vriend is, uh, toen hij zag, hé, hey, het werkt, heeft hij ook zijn super saaie baan opgezegd. Is hij ook gaan ondernemen? Nou, daardoor heb ik echt een veel leukere vriend. Want ja, als iemand niet heel de dag zo zit, nou, dan is het leuker. Uh, en persoonlijk, ja, het, het geeft je gewoon de ruimte om te doen wat je echt wil. Wat is er meer waard dan dat? Ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Nou, ik uh, heb Laura en Monique al bij heel veel uh, mensen aanbevolen. Ik denk echt dat als je je bedrijf wil laten groeien uh, en je bent trainer, coach, adviseur, er is maar één plek waar je moet zijn en dat is, dat is hier, het... mensen zeggen heel vaak tegen mij, hoe, hoe, hoe kan het, wat is het knap wat je doet en dit en dat, denken denk ze, is helemaal niet klap, ik voel gewoon, ik volg gewoon deze drie bullets van Laura. Het, het, het, je moet het gewoon uitvoeren, je moet doen wat zij zegt en dan krijg je het bedrijf wat zij belooft. De, wie kan dat zeggen? Dat het zo goed werkt. Nou, zij. Dus er is maar ja, echt de allerbeste businesscoach van Nederland. Uh, is Laura.